Een aantal lineaire formules. Zie jij al wat daar hetzelfde aan is? Neem de formule I is 3x plus 8. Dan is 8 het startgetal. Dat is namelijk hoeveel je al hebt. En aangezien er iedere keer 3 bij komt, noemen we 3 het hellingsgetal. De letters I en X noemen we variabelen. Het getal wat bij één van de variabelen staat is dus altijd het hellingsgetal. En het losse getal is altijd het startgetal. Als het om lineaire formules gaat natuurlijk. Als je zelf een lineaire formule moet opstellen bij een verhaalsom of een tabel, dan maak je altijd gebruik van de standaardformule. Die is i is ax plus b, waarop je bij de plek van de a het hellingsgetal gaat invullen en op de plek van de b het startgetal. De letters i en x blijven gewoon staan, want dat zijn de variabelen. Let op! Daar kun je natuurlijk ook andere letters voor invullen. We nemen weer eens het voorbeeld van sparen. Laten we zeggen al 30 euro in de spaarpot en we doen er iedere week 5 euro bij. Welke formule hoort hier dan bij? Begin met de standaardformule I is ax plus B. De 30 euro hebben we al, ongeacht hoe lang we sparen. Dus dat moet ons startgetal zijn en vullen we dus in op de plek van de B. De 5 euro komt er iedere week bij, dat moet dus ons hellingsgetal zijn. En op de plek van de a ingevuld worden. De bijbehorende formule is dan ook I is 5a plus 30. Ook bij een tabel kan je een lineaire formule maken. Natuurlijk neem je eerst weer de standaardformule i is ax plus b. In dit geval gaat er iedere keer 3 af, dus ons hellingsgetal is min 3 en vullen we in op de plek van de a. Vervolgens kijk je welk getal er onder de 0 staat, dat is 12. Dat moet ons startgetal zijn en vullen we in op de plek van de b. De formule wordt dan i is min 3x plus 12. Het hellingsgetal in een lineaire formule vertelt je ook al veel over de grafiek die je erbij zou kunnen tekenen. Is het hellingsgetal positief, dan is de grafiek een stijgende lijn. Is het hellingsgetal negatief, dan is de grafiek natuurlijk een dalende lijn. En is het hellingsgetal nul, dan krijg je een horizontale lijn. Belangrijk! Onthoud de formule I is AX plus B, want die kom je tot je examen ieder jaar wel een aantal keer tegen. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Vergeet niet onze video te liken en je te abonneren. Graag tot de volgende keer.